Tijn en ik zijn vandaag op een mooie locatie in Drenthe. Leuk dat je kijkt en we hebben al een heel aantal uren achter de rug om een geschikte locatie te vinden. Wij uh, wilden de nieuwe uitzendingen graag uh, beginnen met een heel uh, informeel gesprek tussen ons om eens even de revue te laten passeren uh, wat er in de afgelopen tijd tijdens en na de Crowdpowers allemaal uh, is gebeurd. En uh, ja, dat wilden we graag op locatie doen. En uh, we hebben een aantal prachtige plekken in de natuur gevonden. Maar er was of uh, te veel lawaai door de landbouwmachines, of het was te veel wind, het begon te regenen, of het licht was niet goed. Dus uiteindelijk zijn we toch uh, binnen beland. <laughs> maar op een hele fijne locatie. Dus fijn uh, om je weer te spreken, ook voor de camera, Martijn. Ja, dankjewel, Arjan. Ja, het is fijn om weer een keertje samen voor de camera te verschijnen. En daarin te delen van wat er zich de afgelopen tijd allemaal heeft afgespeeld. En ook de verbinding weer te leggen, ook juist op beeld. Ook met de mensen thuis, ja. waar je dan ook aanwezig bent. Om toch eens te kijken van, ja, wat we met elkaar ja, kunnen bespreken. Wat, wat er komt wat we voelen. Ja. Dus fijn om te doen. Ja. Zeker. Het is een bijzondere start inderdaad. We hebben een aardige wandeling gehad. We hebben flink wat passen gezet vandaag. En op een gegeven moment was het zelfs zo hè, dat we eigenlijk ook al tegen elkaar zeiden van nou als we nou al onze gesprekken die we nu hebben gevoerd in de natuur zouden hebben opgenomen, dan zou de uitzending eigenlijk al... ...afgerond zijn, hè? want we hebben zoveel mooie dingen besproken. Meer dan. Ik denk dat we de drie uitzendingen meer ja, kunnen ja. vullen. Ja, zo gaat het toch. De ja. meest uh, mooie gesprekken zijn de gesprekken die spontaan uh, plaatsvinden. Ja. En die kun je ook niet bedenken. En dat is ook het fijne van, weer nu weer samen te zijn. Dat het gewoon spontaan uh, ja, ontstaat, zeg maar. Ja. Ja. ja, ja. We zijn een tijd geleden begonnen, in de, uh, dus mid 2015 hebben we volgens mij de eerste uitzending gemaakt. Ja, zoiets, ja. Kun je uh, aangeven wat, het, uh, nou, wat er met jou is gebeurd sindsdien? Ja, ik, uh, ik kan er wel iets over zeggen en ik denk dat dat ook gewoon eigenlijk voor alle mensen wel geldt. Door te spreken over uh, hele ja, fundamentele thema's, die we natuurlijk door de hebben laten passeren in, in verschillende uitzendingen, uh, is het benoemen van die thema's, uh, die worden bekrachtigd, uh, die komen in beweging. Dus wat er bij mij gebeurd is, is dat... Uh, zowel op een hele mooie manier als soms op een moeilijke manier er allerlei bewegingen is rondom mij als mens. Mm -hmm. En um, dat is allemaal all in the game natuurlijk. Maar wat ik vooral zelf heb gemerkt is dat het bespreekbaar maken van uh, ja, onderwerpen waar toch de meeste mensen het liever niet over willen hebben. Uh, we hebben niet alleen daarover gesproken, hè, we hebben natuurlijk over heel veel onderwerpen gesproken waar mensen het ook wel graag over hebben. Ja. Maar vooral de onderwerpen waar mensen liever bij weg willen blijven, waar ze zich niet mee bezig willen houden. Um, dat die onderwerpen eigenlijk een ongelooflijke beweging hebben gebracht. Zo ook in mezelf, dat ik daarover kan spreken, um, kleinschalig als het ware, he. um, dat mensen daarop gaan reageren. En dat er zoveel mensen gereageerd hebben van, wauw, wat fijn ja. dat hier nu eens een keer aandacht naar wordt besteed. Ook al is dat maar eventjes in een top, uh, top aanraking. En dat soort reacties, die natuurlijk nu nog steeds gewoon uh, ja, plaatsvinden. Ja geeft gewoon voor mijzelf, de afgelopen zeg maar, nou ja, drie jaar dan, geef voor mijzelf heel veel, ja, het zijn eigenlijk een soort cadeaus. Het zijn ook prikkels van, het doet het toe, het is zo fijn en belangrijk, het wordt breed gedragen. Ja. En, en dat heeft voor mij heel veel uh, ja, kracht heeft het dat gegeven. En heel, heel veel dankbaarheid, uh, maar ook heel veel harmonie in mezelf. Van dat het niet iets is waar ik alleen over durf te spreken, maar waar zoveel mensen dus over durven te spreken. En dat is natuurlijk, ja, dat is wat er vooral bij mij gebeurd is. Uh, Zowel over de mooie uh, dingen als ook over de moeilijke dingen, dat daar gewoon allerlei beweging over is gekomen. Ja, en wat het voor mij nog meer gebracht heeft, is dat er heel veel mooie vriendschappen in de zin van contacten uit zijn ontstaan. Um, ik heb zelf zo ongelooflijk mooie mensen mogen ontmoeten, ook mensen die uh, heel mooi zijn en ontzettend vervelend tegen mij deden, en of doen, maar dat maakt ook niks uit, um, zoveel contacten ontstaan. Je komt werkelijk en wezenlijk met elkaar in contact. En als je dat contact, dat menselijke contact, dus van mens tot mens, als je dat laat ontstaan, dat je dat niet afsluit omdat je het met elkaar eens bent, maar juist die toenadering tot elkaar wel aan durft te gaan, ja, dan ontstaan daar hele bijzondere, krachtige, diep, wat ze sporen achterlaat in je hart. Want dat is bij mij dus ook veelvuldig gebeurd. Dan laat dat zoveel warmte achter en zoveel kracht, en dat is over en weer is dat gebeurd, ook naar mij toe. En, dus er zijn heel veel contacten uit ontstaan. En dat zijn contacten... ...met mensen die al heel lang bezig zijn met uh, de invloeden die hier op de aarde zijn, die uh, niet echt prettig zijn. Maar dat zijn ook uh, contacten met mensen die daar nog helemaal niet mee bezig zijn geweest. He, dus met heel uh, ja, door de wol geverfde spirituele mensen, die echt alle lagen van spiritualiteit en religie en gnostiek etc. hebben doorlopen. Die tot in de details zijn gegaan. En dus ook met mij in gesprek wilde gaan en ik ook met die mensen in gesprek wilde gaan. Dus er is ontzettend veel gebeurd. Uh, en voor al dat heeft mij heel veel warmte en heel veel uh, ja, uh, extra uh, inzicht ook gegeven. Van hoe bepaalde dingen hier ook werken, ook naar mij toe en in mezelf. Ja, en dat is natuurlijk ontzettend fijn. Dus, uh, ja, en daarnaast natuurlijk ook heel veel uh, belachelijk gemaakt door mensen... Uh, als voetvee gebruikt, mensen die dwars zijn, die vervelend zijn, mensen die negatief zijn en proberen het verhaal van Martijn niet aan te pakken, maar vooral Martijn aan te pakken. Dus dat heb ik ook meegemaakt, maar ja, dat heb ik al eerder gezegd, daar ben ik niet uh, gevoelig voor. Uh, niet dat ik dat nou echt leuk vind, want voor mij hoeft het allemaal niet, maar ook dat is gebeurd en dat hoort er allemaal bij. En dat is een bijzondere reis, waarin veel mensen elkaar ontmoeten. En uh, als het ergens om gaat, is dat mensen elkaar ontmoeten, want we leven in een wereld waar zoveel verdeeldheid is en zoveel... Uh, mensen elkaar ondermijnen en tweespalt wordt gezaaid. Als je daar dus doorheen durft te stappen, dwars door al die weerstanden heen, en wat, wat je hoofd je ook vertelt, wat, wat je zou moeten zeggen of moet voelen, ja, dan kom je dus weer met elkaar in contact. En dat is eigenlijk de hoofdboodschap. Uh -huh. ja, dat is echt een ontzettend mooie reis. En dat heeft mij heel veel verrijking gebracht. Ja. En ook heel veel extra bevestiging in datgene wat ook ik een, een stukje kon doen. Dus ik uh, ja, ben amper begonnen. Dat heeft het mij heel duidelijk gemaakt. Ja. Ja. En daarnaast um, ja, ook um, inzichten in hoe ver mensen ook durven te gaan. En ook willen gaan. Uh, om te onderzoeken hoe het een en ander zich verhoudt tot de wereldse gebeurtenissen. Ja. Dus ik heb heel veel mensen gesproken die mij wilden corrigeren. En hij begonnen aan te spreken over het, het, het christusbewustzijn, over het argontenbewustzijn, hoe dat in elkaar zit, de nieuwe wereldorde, et cetera, et cetera. Dus vooral ook heel erg um, binnen die uh, dwarsverbanden van hoe dat allemaal in elkaar vervlochten zit, um, um, naar mij toespraken. Maar um, ja, ik denk dat er heel veel inzichten extra's naar voren zijn gekomen. Um, de primaire doelstelling, als ik die zou mogen benoemen als een doelstelling, is dat ik vooral uh, zaken bespreek die in eerste instantie ontkend worden of in een bepaald uh, ja, frame worden geplaatst, want zo is het en niet anders, dat dat wordt ontmanteld, wordt afgepeld en we terug gaan naar de kern van waarom wordt dat landschap waarin jij leeft, zo vervuld en vervuild met allerlei uh, scenario's wat er aan de hand zou moeten zijn, wat is er aan de hand? En het gaat dus primair over die kracht in de mens. Ja. En dat is de godskracht van origine. En dat is waar ik steeds over spreek. Ja, je bent ook een beetje... Uh, dat, in het begin, uh, toen ik je leerde kennen, lag de focus heel erg op het contact. Op een gegeven moment ben je ook echt een, een paradigmaverschuiving van het menselijk uh, bewustzijn uh, gaan noemen. Ja. En uh, dus daar ben je ook veel meer over gaan spreken eigenlijk. Zeker. En, uh, ja, dus daar maak je zelf een reis in. En daar maken we met z'n allen ook een reis in. Dus ik heb het ook heel mooi gevonden om uh, ja, mensen eigenlijk van alle geledingen van de maatschappij uh, te horen die geraakt zijn door de, diep geraakt zijn door de uitzendingen. Ehm... Um, en als je als nu kijkt naar uh, welk, vanuit welk paradigma jij spreekt uh, en je hebt het over een paradigmaverschuiving van het menselijk bewustzijn, kun je daar iets collectiefs over zeggen? Van waar we, uh, waar, of we een bepaalde reis hebben gemaakt uh, toen je, laten we zeggen, vier, vijf jaar geleden bent begonnen te spreken openlijk over uh, dit soort zaken en waar we nu staan? Nou, laat ik daar gewoon geval geen uh, mooie piekpraat en hoopgevende signalen over afgeven. Ik ben niet een spiritueel mens, zeker een goeroe die komt vertellen wat er allemaal beter voor staan dan ooit tevoren. Het is wat je er zelf bij kunt ervaren. Ik heb gesproken over hoe het frequentieveld in het leven, wat als een informatiebewustzijn gezien kan worden, reageert op hoe wij naar de werkelijkheid kijken en onszelf daar een plek in geven. Mm -hmm. Dus in die zin kan ik niet zeggen dat het beter of slechter is geworden, maar dat is heel erg... Vooral op basis van de individuele ervaringen van de mens. He, dus dit is veel groter. En ik wil dan even aansluiten op wat jij net zegt over dat ik ben begonnen over het spreken van buitenaards contact. Mm -hmm. Ik spreek nog steeds over contact. Dat is een van de primaire eh, delen binnen het hele verhaal waar ik over spreek. Dat eh, er contacten zijn met andere werelden, met andere eh, beschavingen, met andere intellectuele, spirituele wezens, waaronder ook vele mensen. Daar blijf ik ook over spreken, maar ik heb het thema-woord thema, gebruikt van buitenaards contact, omdat vooral onder de naam buitenaards contact zo'n enorm gestigmatiseerd en ook uh, bijna een religieuze uh, orde van gelovers uh, achter schuil gaat in een bepaald uh, format. Mm -hmm. Dus ik ben daarover gaan spreken en ik heb daar ook veel mensen mee gechoqueerd omdat ik daar fundamentele dingen over heb uitgesproken die. Vaak uh, niet klopte bij wat de mensen dachten van buiten, wat buitenaards contact is. Ja. Dus daar ben ik, heb ik de inzet in gemaakt om vervolgens af te pellen waar buitenaards contact, of contact uit andere werkelijkheden, bezoekers uit andere werkelijkheden, wat de dwarsverbanden zijn tussen de wijze hoe deze bezoekers en visitaties aan de aarde, aan onze werkelijkheid, dus aan jouw werkelijkheid. Uh, hoe ze dat verhoudt tot uh, wie jij bent en hoe je de werkelijkheid ervaart. En in die zin wil ik eigenlijk zeggen dat ik tot nu toe weinig veranderd is, tenzij jij zelf verandert. Tenzij je zelf verder kunt kijken en voorbij alle opgelegde vormen die andere mensen vertellen, dus ook die Martijn vertelt, dat je daar doorheen durft te kijken. En dat is eigenlijk wat mijn antwoord is op, uh, op jouw vraag. Van, ja, hoe, hoe staan we nu voor? Het is er veranderd? Maar ik denk dat dat heel erg lastig is om te antwoorden. Want als we naar buiten kijken van hoe de wereld eruit ziet, dan zien we eigenlijk dat we in een sneltrein vaart, gepresenteerd krijgen het beeld dat het steeds slechter en beroerder wordt. Mm -hmm. Maar het gaat erom wat de innerlijke bewustzijn in de mens, hoe zich dat manifesteert, hoe zich dat mm -hmm. laat zien. En daar vindt een enorme uh, versnelling en uitbreiding plaats, bij veel mensen. Mm -hmm. Hoewel er heel veel mensen zijn die nog dichter klappen dan ooit ervoor. Ja. Dus, ja, en dat is iets dat kun je dus niet noemen buitenaards contact. Dat kun je eigenlijk ook niet zeggen, dat heeft te maken met een paradigmaverschuiving, maar het heeft te maken met het inladen van alle mogelijke scenario's, die je maar zou kunnen bedenken wat er gaande is op de aarde, waar de aarde een onderdeel van is, van een nog veel grotere kwantumwerkelijkheid En dat kun je niet in een paar uitzendingen even benoemen. Dat is gewoon lastig. Je hebt het wel eens gehad over uh, dat er software aanpassingen zijn uh, gemaakt op basis van ons bewustzijn, die verruimt. Hoe moet ik dat dan zien? Dus dat zijn dat... Die, die, die downloads of uploads uh, waar je dan net over spreekt? Nou ja, het woord software um, laat eigenlijk een soort ja, energie ontstaan, alsof het een computerachtige um, gebeurtenis is. Um, maar misschien moeten we het toch wel even software durven noemen. Mm -hmm. Omdat als we durven veronderstellen dat we onze werkelijkheid zoals we deze waarnemen, wat we denken dat we dus waarnemen, gebaseerd is op een script, dan moeten we dus zeggen, nou dan is dat script eigenlijk softwarematig in elkaar gezet. Ja. Door wie en door wat, daar spreek ik dus in detail over. Uh, en, en ik denk ook dat dat ook is waar de mensen naartoe moeten durven gaan. Maar er vinden dus aanpassingen plaats binnen dat script. En er vinden aanpassingen plaats binnen de werkelijkheid die wij ervaren, dus binnen die software. Maar het is nu aan ons de taak, wij zijn degenen die in deze werkelijkheid aanwezig zijn, die deze werkelijkheid ervaren, het is onze taak om zelf vanuit een diepliggende kracht, vrij van geloof, vrij van aannames, van overtuigingen. En een handvatten die je vast moet houden, omdat het zo zou moeten zijn. Dus elke vorm van afhankelijkheid om dat af te leggen en zelf dus weer die software te gaan veranderen. En dat doe je dan niet buiten jezelf, maar dat doe je binnenin jezelf. Mm. Dus, maar er vinden ook aanpassingen plaats door observaties van buitenaf. En dat is zowel um, afkomstig van intellectuele beschavingen die. De aarde bestuderen en dit universum bestuderen als een losstaand hologram, een, een bewustzijnsveld, met allerlei andere ideologieën en doelstellingen. Maar dat is ook observaties door mensen en niet-mensenachtige wezens, die onsterfelijk zijn en uit een wereld van origine de observatie verrichten. Mm -hmm. Dit is zo ontzettend groot en eigenlijk is er helemaal niets moeilijks aan. Je moet alleen deze zaken, dat je bewustzijn, door de vlaten uh, vloeien. Dus ook dat is eigenlijk het, het, het, het, dit hele onderwerp. En dat heb ik natuurlijk ook vaak wel gehoord hè, van mensen die zeiden. Martijn, nou ga je eindelijk over bepaalde dingen spreken. En dan ga je zo moeilijke onderwerpen aankaarten. Waarom niet gewoon veel eenvoudiger? En dan zeg ik van ja, goed, het, het is eenvoudig. Alleen we moeten eerst onze manier van denken en onze manier van voelen. Moeten we uh, eventjes een beetje een passende plaats maken. En anders gaan luisteren naar wat onderhandelen. ik vertel. veel andere mensen. Maar je kunt niet zoiets groots waar wij nu mee te maken hebben, waar de mensheid nu een onderdeel van is, van deze aarde, kun je niet op een hele simpele manier eventjes terugbrengen um, in een paar woorden. Mensen die zeggen dat dat wel um, kan, hebben gewoon geen idee wat ze zeggen. Mm -hmm. He, en Ik hoor het wel eens vaak. als je het niet in kindertaal kunt uitleggen, snap je het zelf ook niet. Nou, you wouldn't believe it. Dat is echt uh, een, een prachtige mooie uitspraak. Maar zo werkt het gewoon niet. Nee. En we moeten wel, wel begrijpen dat de manier hoe onze hersenen werken, want dat is wel in dit lichaam, we zijn meer dan onze hersenen. Maar we moeten wel begrijpen dat de manier hoe onze hersenen werken, dat is een software script. Nee. Dus je kunt eh, ervan uitgaan dat dat deeltje wat wij kunnen bevatten met onze hersenen, dat is maar een zandkool in een, in een oneindige woestijn van nog hele andere manieren van denken en voelen, dus als je dat wil gaan benaderen, nou, dan heb je wel wat werk te doen. Nou, en ik dacht, na 26 uitzendingen ongeveer, dacht ik van nou, nu is wel, eh, en het voelde ik ook, en het wisten we wisten ook allemaal dan met elkaar, nu is het ook even goed en klaar, hè, om te kijken van, wat, wat gebeurt er nu, meer in mezelf. Ja. En, en die tijd had ik ook natuurlijk nodig. Dus, maar er zijn software aanpassingen gaande, hè, en uh, realiteitsaanpassingen, en dat is eigenlijk voortdurend aan de gang. Hè, want er is een informatieoorlog gaande, die, die zich... Um, Richt op de manier hoe de mens denkt, hoe jij denkt, hoe ik denk, hoe ik de wereld ervaar, hoe jij de wereld ervaart. Ja. Het is een propaganda-informatie-oorlog die erom gaat om de perceptie van het menselijk bewustzijn te beïnvloeden, te besturen en het menselijke bewustzijn in een collectief um, bandbreedte te brengen waarin zij als beschaving eigenlijk aangemerkt kan worden als beschaving X. Zij hebben die overtuiging. En in feite gelooft de hele menselijke beschaving, afgezien van de mensen die nergens in gelooft, gelooft gewoon op een bepaalde manier in een, in een kracht of een macht die groter is dan zichzelf. Mm -hmm. Mensen die atheïst zijn, die zijn toch vaak wel in de overtuiging dat de regering of leiders een grotere macht en een grotere kracht vertegenwoordigen dan zichzelf. En dat is hetzelfde als dat je het gevoel hebt dat er een, een, een historisch persoon is of dat er een god is die meer kracht en macht heeft dan jezelf. Of een andere beschaving die het beste naar ons voor heeft, die voor ons de Rommel en de uh, niet begrepen zaken op te lossen. Ja. En dat onze taak is om, da om daar los van te komen, terug te keren naar een uh, innerlijk bewustzijn waarin we voelen dat we een taal in ons dragen, dat is een vibratie, dat noem ik de Godskracht. En dat we vanuit deze taal, dat innerlijke gevoel en het innerlijk weten, dat we dat terugvoelen en dat we vanuit die taal gaan communiceren. Ook letterlijk communiceren. Dus voelen, maar ook vanuit die taal communiceren. En veel mensen die spreken over buitenaards contact. Veel mensen die zijn bezig zijn met bewustzijn en spiritualiteit, die hebben gewoon geen notie van dat ze die kracht echt in zichzelf dragen. En als ze dat wel weten, hebben ze vaak nog niet eens een notie van wat die kracht precies is. En dat geldt natuurlijk niet voor alle mensen, maar in de afgelopen jaren heb ik wel ervaren dat het een heel grote dobber is voor de meeste mensen. Ja. En dat is ook niet erg, en ik bedoel daar ook helemaal niets mee, maar het is wel een vaststelling. Ja. Dus we hebben gewoon het werk te doen en laten we elkaar daar gewoon eens in inspireren. Ja. En het is niet zo dat ik alles weet, helemaal niet. Ik, ik weet in het geheel eigenlijk niets, behalve dat stuk wat ik wel weet. En daar wil ik graag over spreken. Want dat is mijn expertise en mijn talent. Dus zo sta ik ook open voor alle andere mensen die hun expertise en hun uh, kennis en ervaring ook willen inbrengen. Uh, over de informatieoorlog die gaande is, haalde je net even aan. Een, een, een praktisch en zichtbaar aspect daarvan is wat er nu uh, op, op Google... En... Facebook en Twitter en uh, YouTube gebeurt en dat uh, eigenlijk grote uh, ja, gezondheidssites met name uh, ge, uh, uh, gecensureerd worden. Uh, in Nederland ook, uh, ik geloof Leefbewust nu die met uh, een paar honderdduizend volgers eraf is gegooid. Mm. Ja, maar ook uh, Alex Jones die nu uh, van de uh, social media is gegooid. Heb jij daar zelf ook mee te maken gehad? Nou, ik heb in die zin wel mee te maken gehad dat ik op een gegeven moment een, uh, een bericht kreeg van Facebook dat, uh, dat ik mijn website of mijn pagina niet meer kon uh, ja, bijwerken, aanpassen, geen berichten kon plaatsen. Nou, Dat vond ik op zich al heel bijzonder dat dat uh, niet kon. En dan doe ik dat zelf heel weinig, want uh, ik ben er eigenlijk heel, heel erg weinig mee bezig. Hm. Maar goed, uh, toch de stoute schoenen aangetrokken. en. Uh, Geluisterd naar wat er op het scherm gescheen, want daar stond namelijk van neem contact op met Facebook. Ja, en ik ben heel volgzaam, dus ik heb gelijk contact met medewerkers van Facebook en aangegeven, nou, jullie adviseren om contact met jullie op te nemen. En toen vroegen ze aan mij waarom. Nou, toen heb ik gezegd, ja, dat hebben jullie niet gezegd, alleen dat het nodig is. Dus hier ben ik. En toen bleek dus na veel vragen over en weer dat ze de account hadden niet gedeactiveerd, maar in een soort rustsituatie hadden gebracht, dat ik dus niks kon veranderen. Eh, omdat ze wilden weten of datgene wat ik uitdraag en de, en de bijeenkomsten en mensenontmoetingen ontmoetingen en wat ik vertel of dat wel echt plaatsvond en of dat niet fake was. Eh, met andere woorden, dat als je dus naar een samenkomst komt, dat dat dus helemaal niet is. Mm -hmm. Dat was eigenlijk wat ze daar vroeg. En toen zei ik van ja, hoe kan ik het aantonen? En toen vroegen ze om een legitimatiebewijs en toen zei ik nou, volgens mij kun je dit alleen maar aantonen door gewoon te komen. Dus ze zijn eigenlijk van harte uitgenodigd om eens te komen kijken of het ook echt werkelijk zo is wat ik daar uh, ja, vermeld. Ja. Nou goed, daar zijn ze niet op ingegaan, maar ik heb dus uiteindelijk mijn legitimatiebewijs uh, opgestuurd aan hen via een scan. Daar vroegen ze om en toen kreeg ik netjes nog een bericht van ja, u hoeft niet uh, uh, de, uh, het paspoortnummer en het BSN-nummer uh, te tonen, dat mag je gewoon zwart maken, dus dat heb ik ook zwart gemaakt. Dus uiteindelijk kregen ze gewoon een scan met mijn gezicht erop en, uh, en, en een paar gegevens en mijn lengte. Nou, nou zo lang ben ik niet. Dus, uh, uh, ja, en, en dat was het, en toen kreeg ik een beetje te van, nou dank u wel voor de gegevens, maar dat kunt u vanaf nu weer gebruik maken van uh, ja, plaatsen van een artikel. Maar het was dus wel een soort uh, check-up, dus er wordt wel een check gedaan. Nou, ik, verder heb ik uh, eigenlijk op dat gebied helemaal geen tegenwerkingen of uh, ontmoedigingen of althans ik ervaar dat gewoon nog niet zo. Ja. Ik wil niet zeggen dat ik geen tegenwerkingen heb, uh, hmm. daar zouden we best wel eens een paar uitzendingen aan kunnen wijden van wat ik allemaal tegenwerkingen heb, maar het ja, gaat niet over mij. Het gaat over wat we met elkaar neerzetten en ik vind het op zich al, um, ik vind het op zich al super interessant dat er zoveel aandacht wordt gegeven aan, aan bijvoorbeeld Alex Jones die uh, dan geband wordt bij door Twitter, Facebook en al dat soort uh, grote techgiganten. Ik begrijp wel dat dat, dat dat een soort stof doet opwaaien en dat mensen daar iets, iets van vinden, iets over wordt gezegd. Um, maar we hebben het daar toch al jarenlang over gehad dat het eraan zit te komen. Ja. Dus dan denk ik, ja goed, nu is het zover en dan kun je zeggen, nou we hoeven er niks meer over te zeggen, want het staat in de archieven, dus daar, daar staat het al. We moeten vooral gaan kijken van wat gebeurt er nu en hoe ga je nu verder. En je moet je niet laten meenemen door de ontmoediging, maar je moet kijken van waar ga ik voor. Wat is mijn boodschap binnen in mezelf, wat voel ik daarbij, zit ik nog steeds op mijn zuivere spoor in lijn met wat ik van binnen in mezelf draag. En eh, daar moet je naar terugkeren. En ik denk, en ik weet zeker, dat als je daarvan afwijkt, dat je ook heel erg schendbaar wordt voor allerlei aanvallen van buitenaf. Of uh, vatbaar wordt voor aanvallen van buitenaf. En ik begrijp wel dat mensen het daarover hebben, over Alex Jones. Want kijk, we hebben hier wel te maken met dat dus kennelijk, en dat weten we allemaal al heel lang, grote private ondernemingen in staat zijn om meningen gewoon uh, ja, te bouchen, hè Dus de, dat ja, je geen ja. artikelen meer kunt plaatsen. En dat is natuurlijk heel zorgwekkend. Ja. Dat is nog heel zorgwekkend, maar het gaat om iets anders. Ja. En dat is wat ik ervan van wil zeggen, is dat we heel goed moeten opletten als mensen hier op deze aarde, heel goed moeten opletten, dat er een spel wordt gespeeld door ons heen en dat wij de schaakstukken zijn op het speelbord. En wij zijn niet degene die de schaakstukken verplaatsen, maar dat zijn andere krachten die door ons heen regeren en reageren. Dat is waar ik het steeds over heb. En daar moeten we ons bewust van worden. Als we daar bewust van worden, kunnen we zelf gaan schaken. Juist. Dus, dat is, dus je kunt je slachtoffer voelen bij alles wat er gebeurt. En ja, het is ook heel erg moeilijk wat er op deze wereld gebeurt. Maar je hebt de keus. Ga je mee in de strijd en de ontmoediging? Of sta je op in jezelf? Check je nog eens goed af van wat is nu werkelijk mijn diepte boodschap? Ga ervoor en zet opnieuw je beste beentje voor. En dat is niet altijd eenvoudig. Zeker niet als je diep in de problemen zit. Maar toch steeds terugkeren op dat basisstuk. Want ja. anders blijf je een hele verzuring hangen. En, weet je, en het zijn de krachten die spelers door de mens heen, die vinden het fantastisch dat jij verzuurd bent. Nou, dat ga ik niet doen. Nee. nee. En ik denk dat we dat met elkaar gewoon echt moeten gaan onderzoeken. Ja. ja. Op allerlei manieren, ja. ja. ja. Kijk, en we hebben al heel veel gesproken over uh, virtual reality, alternatieve werkelijkheden die er gewoon zijn. Deze werkelijkheid die wij ervaren is niet statisch, die is voortdurend veranderend, verandering is gaande in het veld wat wij te zien krijgen, wat wij als zodanig ervaren. Um, ja, goed, als, we, als we daarna gaan kijken en we gaan het onderzoeken, dan komen we uiteindelijk op de hoofdvraag van waarom is dit allemaal? Waarom is er zoveel afleiding? En dan komen we dus weer terug bij onszelf. Er is dus iets in ons aanwezig wat kennelijk zo krachtig is en kennelijk zo belangrijk is, dat we dat niet mogen weten. En voor de mensen die het denken te ontdekken, daarvoor zijn allerlei andere troefkaarten tussen geschoven om te zorgen dat je het niet ontdekt. En toch is het precies aan de gang. Veel mensen ontdekken waar het om gaat. En ik vind dat een hele mooie reis. En uh, ja, ik, ik merk gewoon dat, dat het nu ook de tijd is om daar gewoon dieper op in te gaan. Ook zaken steviger en krachtiger te benoemen. Ik heb bijvoorbeeld weinig tot nooit gesproken over de dialoog die ik heb gevoerd met mensen uit andere werelden. Dat zijn voor mij geen buitenaardsen, het zijn mensen uit andere werkelijkheden. Mm -hmm. Voor hen ben ik op dit moment iemand uit een andere werkelijkheid, zoals ze mij voordoen in deze werkelijkheid. Daar zou ik graag meer over gaan vertellen, hoe het gaat in andere werkelijkheden, hoe de levenskracht binnenin wordt ervaren, wat schoonheid en zuiverheid is, wat liefde voor de kinderen is, hoe die werelden... Euh, zichzelf eigenlijk in een hele natuurlijke beweging in leven houden, waardoor er dus geen sterven is. Oneindig bewustzijn in een vorm. Uh, er is zoveel te bespreken, zoveel moois. Het is niet voor niets dat andere beschavingen uit andere werelden afzijdig, afzijdig zijn en de aarde bezoeken zoals ze dat nu doen. Ja, en daar moeten we echt naar gaan kijken. Heb je daar nog steeds continu contact mee? Of is dat niet iets? continu, niet continu. Nee, dat zou dat zijn, want dan zouden we hier niet samen zitten. Hmm. Waar is Jawel, mijn contacten gaan altijd door. Ja. Ja. Maar daar praat ik niet zoveel over, omdat ik heb gemerkt dat mensen daar mm, op de een of andere manier in een soort afhankelijkheidsreactie uh, ja, in, in afhankelijkheid, uh, gaan komen. Ja, dus, ik ben, uh, mijn ervaring is dat als ik daarover gesprek willen mensen de, nog meer weten en dan moet ik verhalen gaan leveren. Ah, ja. En dat vind ik een heel lastige. Daarom daar heb ik ook heel weinig over gesproken. Ik ga er wel meer over spreken, maar wel in verhouding dat we dus goed begrijpen van dat het geen afgezanten zijn uit een hogere wereld. Mm -hmm. het zijn wel verhalen, ik kan, als ik voor mezelf spreek. Als je erover spreekt, is een verhaal met heel veel impact. Heel veel leven zit daarin, heel veel, ja. een heel uh, doorstraald perspectief van ja, misschien wel thuis. Of, uh, mm -hmm. Dat... dat uh...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 Um, maar inderdaad, die trillingen, als ik over bepaalde onderwerpen spreek, hè, dan is dat niet de woorden alleen, maar is het ook mijn bewustzijn wat daar iets over zegt. Ja. En dat vind ik ook heel erg interessant en ook erg leuk dat ik van de afgelopen jaren ook wel feedback heb gekregen van mensen, die over reacties heb gehad. En de mensen zeiden, nou weet je Martijn, eh, jij praat over eh, bepaalde onderwerpen. En dan zit ik met een pendel thuis en dan zie ik dus dat de pendel uitslaat, dat jij dus helemaal vanuit het archonbewustzijn spreekt. Je bent zelfs een cyborg. De uitslag. En dan hoor je van andere mensen, je bent in zo'n liefde, wat knap en wat fijn dat jij vanuit je analoge kracht zo, steenf, zo vasthoudend kunt spreken over die onderwerpen. Dus, maar kennelijk eh, zijn er heel veel mensen die zijn dan in dit voorbeeld, wat is ook werkelijk gebeurd, aan het pendelen, uh -huh. maar ze hebben allemaal een andere uitslag. Ja. Sommige mensen zitten met bovenzwaarden te meten. Uh -huh. ja, jouw, jouw bovenzwaarde was zo ontzettend hoog en bij dan, nou, jouw bovenzwaarden zakte helemaal naar neer. Je kwam helemaal in een negatieve spanning terecht. Nou, wat meet je? Je meet de perceptie vanuit jouw hologram, de manier hoe jij kijkt naar de ander, wat er in jezelf gebeurt. En natuurlijk is het zo, als je over hele mooie, krachtige dingen spreekt, en ik spreek uit mijn eigen ervaringen, dan worden die eigen ervaring-trillingen ook hè, in beweging gezet. Mm -hmm. Dus over positieve, krachtige, mooie dingen, zijn krachtige trillingen die komen in beweging. Die zend ik ook mee uit. Ik ben gewoon open, dus ik zend het gewoon uit. Ja. Dat betekent ook, als ik over moeilijke dingen spreek, of over, eigenlijk over hele gevaarlijke krachten, ja, om het maar gewoon even zo te noemen, dan is het ook zo dat mijn bewustzijn in dat moment in verbinding is met die krachten. Mm -hmm. Maar ik kan dat gewoon bespreken zonder in die krachten eh, verzeild te raken. Van, omdat ik mijn eigen kracht heel goed weet hoe dat werkt. En ook vooral wat de Gods kracht is, die ik in mezelf eer en ten diepste in mezelf draag. Maar dat betekent wel dat die meetbaar is als een ander de perceptie heeft van, hé, hey, hij praat daar nu over. Dat zijn allemaal hele interessante dingen en dat is gewoon zo ontzettend belangrijk om te, door, te, on, te, te onderzoeken van wat is nou eigenlijk een werkelijkheid. Wat is nou een waarneming? Wat doet de waarneming van mij met de manier hoe ik naar de waarheid, naar werkelijkheid kijk? Wat doet dat met die werkelijkheid? En ook iets anders is datgene wat ik voel bij deze werkelijkheid van invloed op die werkelijkheid. Maar als de persoon die naast mij zit iets heel anders voelt over diezelfde situatie in hetzelfde moment... Hebben we dan alle twee, alle twee tegelijkertijd invloed op datzelfde wat waargenomen wordt? Of niet? Nou, weet je, en dat, die schil moet open. En dan kom je in zoveel thema's terecht, hoe mensen gemangeld worden door, door allerlei trauma's en pijnstukken. Hoe het kan dat er één blij is en de ander boos is. Ook naar mij toe, blij is, boos is. Het is gewoon magnifiek. Het gaat om zuiverheid. Het gaat om dat je werkelijk met elkaar... Alles durf te bespreken. Niet aanvallen, maar elkaar ondersteunen. Dus niet tweedeling, maar zorg dat je vanuit een bepaalde samenspraak iets kunt doen. Niet manipuleren en een ander proberen eruit te halen, maar gewoon open en transparant, zonder aanval, iets vragen. Dat is het mooiste. En dat is eigenlijk wat we dus op deze aarde niet doen. Iedereen valt elkaar aan, iedereen heeft buiten het over elkaar heen, iedereen wil de waarheid vertellen. Maar als er een ultieme waarheid is, buiten alles om wat wij hier zien als waarheid, waarheden, als er een ultieme waarheid is, dan moeten we niet raar opkijken dat als die ultieme waarheid op een aantal zeer belangrijke punten sterk afwijkt van wat wij wenselijk achten, dat dat niet helemaal uitkomt, dat dat dus wel zo zou kunnen zijn. Of voelen wat prettig is. Precies. Ja. Dus hoe diep gaat het onderzoek? En de afgelopen jaren, hebben wij met elkaar daar veel over gesproken. En ik vind het ook heel erg moedig wat je ook hebt gedaan, want wij hebben toen in het begin nog wel eens hé, in Groningen gesproken over, uh, dat heb ik toen ik tegen jou gezegd heb, van Aljan, wees je wel bewust. dat als je gaat spreken, ook al is het maar in een, in een beginstadium, als je gaat spreken over onderwerpen, waar wij het nu met elkaar over hebben, dan raak je, nogmaals, ook al is het alleen maar in een oppervlakte, je raakt in vibratie een gigantisch grote Groot geheim raak je aan. En er wordt niet geapprecieerd dat mensen met hun bewustzijn aan zones durven te komen, omdat die zones verandert als menselijk bewustzijn zich daarover gaat buigen. Dus je zult tegenwerking krijgen. En ieder mens komt onvermijdelijk dan ook in bepaalde oorzaken en gevolgen terecht. En dat heb jij ook meegemaakt. Iedereen, van mensen thuis, ook ik, maar allemaal. Maar dat is inherent aan ons onderzoek. Ja, ik had niet kunnen bevoelen op dat moment uh, wat we eigenlijk zijn aangegaan. Geen flauw idee, maar uh, wel in de onderlaag gevoel natuurlijk. Dat het niet zomaar even wat was. En, uh, maar de reis is nog steeds gaande. En, uh, ja. Ja? Ja, wat ik zelf heel erg mooi vind en heel plezierig vind, um, en dat is ook waar ik zoals ik als kind ook geboren ben, en eigenlijk als iedereen gewoon, uh, is mijn verbinding met de natuur, en met de kinderen, en een verbinding met de dieren. Dat zijn voor mij, hè, ik heb natuurlijk in die Crowdpower-uitzendingen, heb ik um, veel gesproken over, zeg maar, de, het, je zou kunnen zeggen, het hele web van intriges, hè, propaganda's, ook spirituele propaganda's en religieuze propaganda's, uh, dat we binnen het web van al die intriges hebben we een paar kruispunten aangeraakt, benoemd. Uh, ik kan dat ook alleen maar doen omdat ik zo in verbinding leef met de natuur. En mensen hebben mij vaak ook op die manier natuurlijk alleen op de, in de uitzendingen gezien. Maar ik merk gewoon, en dat is voor mij het een van de meest belangrijke elementen, dat het communiceren met de natuur, mijn liefde voor de natuur, mijn liefde voor de geuren. Ik heb twee dagen geleden hier buiten tussen de uh, kruiden gelegen, die ik uh, af had geknipt omdat het heel groot was kruiden ook weer bruikbaar zijn, heb ik dus die kruiden gelegen en ik, denk, en ik voelde van zo'n diepe emotie in mezelf, zo'n diep gevoel van, van verbondenheid en zo'n ander bewustzijn dat ook echt met de aarde, met de planeet te maken heeft, ook al is het allemaal de softwarematige script, daar komen we op een ander moment echt nog een keer op uit, de emoties die ontstaan die zijn waar, dat dus ik pakte die kruiden, die verhuiken. Ik adem dat in en ik doe dat twee, drie keer en ik voelde zo'n tinten in mijn lichaam gaan en de tranen liepen over mijn wangen en ik voelde de kracht in mezelf, als mens, voelde ik de kracht in mezelf van de schepping, de kracht van de verbondenheid en ik voelde die kracht in hetzelfde moment ook in de geur die ik rook en ik voelde het terug in de zon en in de natuur. Zo, zo leef ik en af en toe wordt ik dan heel, heel, extra uitvergroot, en vele mensen kennen dat. Jullie kennen dat thuis ook, jij kent dat ook. En voor mij is dat, dat is iets waar ik dan niet zoveel over heb gesproken, omdat we natuurlijk over die kruispunt hebben gesproken, van, van dat web. Maar dat is zo fundamenteel, het is voor mij zo'n ongelofelijke bakermat om hier op deze wereld, in deze werkelijkheid te kunnen zijn, in relatie met de, met de natuur en de dieren en de elementen. Hoewel heel veel reageert, op basis van andere krachten die daar doorheen gaan, ook door de bomen heen mm -hmm. ja, want het is heel belangrijk om dat te beseffen is het aan mij om steeds in mijn godskracht en in mijn innerlijke godskracht te staan en te voelen vanuit de dankbaarheid en de eerbied aan alles wat leeft zonder dat het groter is dan ik of ik groter is dan dat dat ik die kracht in mezelf voel, de dankbaarheid, de warmte, de liefde en dat ik voel dat die godskracht in mezelf is en dat ik die ook buiten mezelf kan voelen in eerbied en dat is zo'n diepe kracht en dat is ja, daardoor kan ik ook doen wat ik doe. Ja. Ja, dus dat is wat ik veelvuldig opzoek. Want de liefde die ik krijg van de dieren ja. is echt onvoorstelbaar fijn. Zo mooi. En ja, nou ja, goed, ik heb je vanochtend uh, uh, opgehaald. En toen zaten we in de auto. Toen reden we langs, jawel, een, een slachthuis. Ja. En dan staan daar, en het is dus niet een oordeel. Hè? Dus mensen verwarren wel eens dat ik iets zeg dat het een oordeel is. Het is alleen een waarneming. Dan rijd ik langs dat uh, gebouw. En dan staan allemaal... Uh, ja, eh, paardenwagens, trailers, ja. rijden, en voordat ik jou in de auto had, reed ik er ook al langs. De hele straat staat vol en dan worden die paarden worden uitgeladen. Je gaat naar binnen en je ziet de slager al buiten staan. En in het moment dat dat gebeurt, want daarom vertel ik dit, niet uit drama, voel ik ten diepste in elke cel van mijn bewustzijn, van mijn fysieke en niet-fysieke bewustzijn, voel ik diezelfde godskracht. Ik voel in dat moment zo krachtig de liefde, van het leven in mezelf en van alles wat leeft, dat ik weet in het moment, en dat is niet een geloof, ik weet in het moment dat het ertoe doet dat ik daar langs rijd. En dat ik in het moment vanuit die kracht in mezelf, de innerlijke godskracht, de innerlijke creatiekracht, de innerlijke bron van liefde, dat ik die dus in beweging zet alleen maar door me bewust te zijn dat die dieren lijden. En dat is waar het om gaat. Je kunt lijden niet uit het lijden halen, door te bidden aan een externe God je kunt je louter en slechts keren tot jezelf, tot de ware lichtkracht in jezelf. En dat is een lichtkracht, dat is een emotie, dat is een scheppingskracht, dat is zoiets veel groters dan deze paar simpele woorden, en het is niet iets abstracts, het is niet het oneindige licht, het is iets heel concreets, en dat is waar ik over spreek, waar ik vandaan kom, wat ik weet, de wereld waar ik vandaan kom, waar eigenlijk alle bewustzijnswezens vandaan komen uit een werkelijkheid waar geen sterven bestaat, alleen het eindige, het oneindige leven is en geen eindig leven is. Mm -hmm. En dat is een hele fundamentele werkelijkheid die heel dicht tegen de werkelijkheid aan zoals wij deze werkelijkheid ervaren hier. Alleen met compleet andere vormen en maten van natuurwetten, kwantumfysische wetten, kwantumwetten en ook scheppingswetten. Mm -hmm. Dat is gewoon fantastisch.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 waar deze werkelijkheid die we hier ervaren, zich afspeelt in onszelf. Je harde schijf is dan onderdeel van dit cyberbiologisch lichaam, exact. die wij eigenlijk zouden moeten besturen als we het bewust zijn en vanuit ons kosmisch wezen. Precies. Nou, daar heb ik heel veel kennis over, dat mag ik gewoon rustig zeggen. En dat, ook daar wil ik gelijk even een kanttekening bij maken. Ik zeg dat niet om mezelf belangrijker te maken of dat ik ego heb, maar sommige dingen moet je gewoon durven zeggen. Als we niet in staat zijn om dat van elkaar te accepteren, dat dat gezegd wordt, dan hebben we zelf een probleem, dan zou ik zeggen van, ga maar eens naar dat probleem kijken, want als het niet geaccepteerd kan worden van dat ik dat zeg, wat valt er dan nog te accepteren van al die andere intelligenties, en al die andere liefdevolle beschavingen die ons iets te vertellen hebben. Uh -huh. Vraag je eens af waarom die mond daar aan de andere kant dicht blijft. Dus daarom spreek ik dus eventjes deze taal uit, uh -huh. ik weet waar ik over spreek, maar we moeten dus vaststellen dat het inderdaad een soort harde schijf is, dat dit lichaam als zodanig ook eigenlijk al een onderdeel is van de vervuiling op een andere harde schijf, en dat we als wezens met ons bewustzijn in een avatar-systeem kijken waardoor we deze werkelijkheid ervaren. Dus we kijken per definitie in een fantastische prachtige werkelijkheid, maar wat er zich buiten onszelf afspeelt, dat kan op verschillende manieren kan zelf afspelen, maar terug naar het voorbeeld met die boom, dat als er iets door de boom heen gaat, dan zit dat niet in die boom, het zit in mijzelf. Nou komt hij. Als ik dat doorheb, uh -huh. wat er gebeurt, als ik doorheb dat iemand anders uh, op een hele invasieve manier met mij omgaat, of ik zie iets dat er bij een dier aan de hand is, of ik zie iets in een boom, of ik buiten mezelf, als ik weet, zonder te bidden, als ik weet, de innerlijke godskracht, volledig vol vertrouwen, geen afwijzing, helemaal niets behalve innerlijk weten, uh -huh. zonder ego, helemaal vanuit de innerlijke rust. Als ik in mezelf weet hoe dat buiten mezelf eruit ziet in zuiverheid, als ik dat in dat moment weet, vindt er iets plaats en is het buiten mezelf ook weg. Voorbeeld, een hond die dus in dat moment in een invasieve kracht zit, mm -hmm. oftewel er gebeurt iets door mij heen waardoor die hond buiten mezelf dit, die gegevens, die data eigenlijk ontvangt, dus dat gedrag, dat stopt op het moment dat ik van binnen weet hoe het zit. Wij zijn de weters en de dragers van de kracht van origine. En dat is waarom de mens gevreemd is in persoonlijke ballast, in spirituele modellen, geloofssystemen en eigenlijk ook het syndroom van de persoonlijkheid, eigenlijk niet kan overstijgen. Dus mensen zitten gevreemd in de persoonlijkheid. Dus dat en dat kan gaat veel verder dan alleen maar bij de gratie van de zijn. Ja, dat, dat, dat gebeurt eigenlijk bij een, Ja, dat klopt wel. Voor mensen die zichzelf heel bewust achten, dat ze het idee hebben, ik ben heel bewust, ik heb het heel goed voor elkaar, ik weet wat goed en kwaad is, ik weet wat liefde is, ik weet waar ik voor ga. Die mensen um, zouden zomaar in een diepgaand onbewustheidsfrequentieveld uh, kunnen verkeren. Uh -huh. Het zijn geloofssystemen uh -huh. Waar de mens mee moet stoppen is te geloven, op elke manier. En dan zie je dat dan bijvoorbeeld, uh, eh, want dat, als dat zo is, dan is dat natuurlijk op elk niveau zo. En dus dat is ook als je naar de tv kijkt en je ziet het nieuws. Alles. Met uh, de gedoe wat er in de wereld aan uh, de hand is. Ja. Ja. Dat is hetzelfde. Dus dat moet je dan teniet doen in jezelf. Ja, je zult moeten gaan achterhalen wat er met jouzelf gebeurt, in jezelf, mm -hmm. door datgene wat zich buiten jezelf aan naar jou. Dus het kan een nieuwsbericht zijn, dat kan een heel goed boek zijn, dat kan een verhaal van iemand anders zijn, hoe goed liefdevol of horrorfilm effect het ook op jou heeft, je zult moeten kijken wat gebeurt er nu in mezelf. Je mm -hmm. moet je ontdoen van de besturing die over jou wordt uitgerold of door jou heen wordt uitgerold. Het simpelste voorbeeld is angst. Mm -hmm. Angststoornis. Ja. Ja? Iemand die een angststoornis heeft, die uh, zal in een bepaalde situatie. Dus kiezen om daar zich uit terug te trekken, door de angst. Iemand die die angststoornis niet heeft, die gaat daar gewoon dwars doorheen. Die gaat gewoon hopzaak, die doet gewoon datgene waar de ander uh, niet toe in staat lijkt te zijn. Gaat die persoon nu de angst die in zichzelf afspeelt doorbreken, of dat aan, dan overstijg je dat en dan komt er dus een innerlijke kracht waardoor je in feite ook een soort herschrijving plaatsvindt. En ik noem het een recreatie plaatsvindt in jezelf. ...nieuwe informatievelden tevoorschijn gaan komen, wat ervoor zorgt dat er een verbreking gaat plaatsvinden tussen de oude patronen. Dus de uiterlijke wereld die kan hetzelfde blijven, maar de werkelijke verandering is in jezelf. Ja, en ik ben dus niet een goochelaar, ik ben ook geen hypnotiseur. Ik geef aan dat we in staat zijn om dingen in onszelf te veranderen, mm -hmm. maar dat we daarbij moeten beseffen dat wij de goden zelf zijn. Mm -hmm. En dat is heel belangrijk om te beseffen dat je dat niet per se in een bepaalde en op een bepaalde manier terugziet in jouw werkelijkheid, omdat er nog veel meer aan de hand is wat werkelijkheid nou is. Ja. En dat is natuurlijk gewoon zo'n ontzettend belangrijk onderwerp, want we hebben het gelijk direct over de creatiekracht. En een van de meest gestelde vragen die ik heb gesteld aan mensen die met UFO's bezig zijn en met het hele buitenlandse fenomeen is van heb jij een idee uh, je zegt dat, dat eh, je, wat je vertelt is dat je dus daarin gelooft, dat de aarde wordt bezocht, de buiteraardse, et cetera, et cetera. Jouw beeld erbij. Heb je een idee hoe het komt dat het hele uh, fenomeen zich aandient, of misschien wel juist niet aandient, op de manier zoals het nu gebeurt of juist niet gebeurt. Waarom op deze manier? Dat is aan de hand? Ja, en dan komen dus op de onderwerpen dat andere intelligenties zich niet um, gaan bemoeien in de film die zich afspeelt, kennelijk in ons bewustzijn, die leidt tot deze werkelijkheid. We moeten dat in een heel ander daglicht gaan bekijken. Heel anders. Ja. Dus we komen dus eigenlijk ten diepste terug op de kenmerken van wat het is om mens te zijn. Om liefde te hebben voor elkaar, maar ook liefde te hebben voor jezelf. Of je wel begrijpt wat liefde is, of dat je liefde uh, uit hebt gerold in een bepaalde manier van hoe je bent opgevoed of volgens een bepaalde overtuiging. Liefde is dat, dat je ziet dat ieder mens gelijk is en dat je, dat, dat je daar ook iets mee doet. Voor zover dat mogelijk is in die situatie. Liefde is dat je niet meer van het kind van jezelf houdt, maar even zoveel liefde kunt voelen voor het kind van een ander. Liefde is dat je begrijpt dat alle mensen in jouw werkelijkheid, in jouw hologram, unieke wezens zijn die gemaskerd zijn met een persoonlijkheidssyndroom. Liefde is dat je daar doorheen en overheen kunt stappen. En je kunt zeggen, van, met alle pijn die jij mij bezorgt en die jij in je draagt, en hoe je mij aanvalt en hoe je je gedraagt, belet mij niet om te zien dat jij in de essentie een zuiver en een krachtig wezen bent. Je moet goed begrijpen dat de manier hoe wij kijken als mensen naar de werkelijkheid, dat is de kracht van het goddelijke in onszelf, dat dat verstoord is. En dat dat ook de propaganda is die over ons en door ons wordt uitgerold. En de krachten die dat doen zijn vele malen intelligenter als dat er op dit moment nog maar één mens op de aarde is geweest die dat durft te bevroren. hoe intelligent ze zijn. Ja. Nou, en ik denk dat dat, dat een hele grote uh, ja, vlag is die we kunnen uithangen. Hoewel je niet weet wat je te vieren valt, dat je kunt zeggen, maar als dat dan zo slim gespeeld wordt, dit, dit gigantische scenario, nou, dan moet het toch wel iets heel bijzonders aan de hand zijn. En dat is het. Er is iets heel bijzonders gemaakt. de vand. Weet je? je, kunt niet zeggen van de aardse mens ziet er zo en zo uit. Stel, wij zijn nu met z'n allen, ineens zelf van in de aarde af, mm -hmm. uit dit universum, uit deze werkelijkheid weg, komen uit een heel diep gevoel van een slaap. We krijgen weer gevoel in een lichaam wat we eigenlijk helemaal niet meer wisten we dat we hadden. Mm -hmm. Een lichaam dat niet bestaat uit vlees zoals dit, maar een lichaam dat bestaat uit zuiver bewustzijn. Maar wel echt ook een vorm heeft. We staan op, we kijken elkaar aan, we geven elkaar een kussen en een knuffel, en dan vloeit een traan. En we vragen aan elkaar, zou jij eens kunnen beschrijven wie de mens op de aarde is? Wat is dat voor beschaving? Daar is eigenlijk geen antwoord op mogelijk. Is dat een beschaving? Welke perceptie laat je hierop los? Waar richt je je op? Hoeveel goede mensen zijn er op de blauwe planeet? Hoeveel mensen zetten zich ten diepste in voor het leven, behoud van het leven, binnen dat script? Wat er dus is. De creatie. Wat geïnforceerd is. Hoeveel mensen zijn er die zich daar totaal niet bewust van zijn, hoeveel mensen staan er onder controle van andere krachten en zijn geleidegidsen gidsen? Die met de mooiste verhalen van geloof en warmte de mensen een rad voor ogen draaien. Zijn dat dan negatieve slechte mensen? Van buitenaf bekeken zou je kunnen zeggen, god, dat is toch eigenlijk wel lastig dat die mensen niet doorhebben dat ze een verhaal vertellen wat eigenlijk nog een grotere hoax is dan het spirituele model waar de andere mensen in geloven. de new age. Mm -hmm. Terwijl als je eenmaal op de aarde bent, zul je zeggen, dat ze heel goede mensen, want ze brengen hoop. Ze brengen verlichting. Wat moet je over de mensen zeggen van deze wereld? Kun je zeggen hoe de aardse beschaving zich gedraagt? Waar staan wij voor met elkaar? Dat kun je nooit benoemen. Het enige wat wij kunnen doen, is die vraag aan onszelf stellen: Waar sta ik voor? Waar ga ik voor? In welke waarheid leef ik? En er zijn heel veel manieren hoe je waarheid kunt definiëren, maar dat is allemaal afhankelijk van de perceptie en de groei van je eigen bewustzijn. Hoe je dat opgegroeid, waar je in gelooft. En er komt het moment dat de mens in staat is om de grootste waarheid ook nog zelfs te doorbreken. En de ultieme waarheid waar we werkelijk vandaan komen, terug te houden in zichzelf. En dat is gewoon niet een doelstelling. Onze uitnodiging aan onszelf is om menswaardig te zijn. Met elkaar, naar elkaar toe. En ik denk dat we daar gewoon echt met focus en aandacht naartoe moeten gaan. Ons bewustzijn van de vele afleidingen, maar niet roepen van, we gaan met z'n allen de bietenbrug op en het wordt, nog, het wordt nog donkerder dan ooit tevoren. Nee, als we beseffen dat de projector hier binnenin zit om aanpassingen te verrichten, resonantie, reacties uit het veld, uit een ander veld, uit een ander resultaat, naar onszelf te krijgen. Dat dat afhankelijk is en eigenlijk inherent is aan hoe je zelf naar buiten kijkt, hoe je jezelf goed ...af te durven vragen in hoeverre je een geleider bent van de krachten die de mens eigenlijk voor eeuwig in de kerken wil dragen, drukken. En als je dat durft te voorspellen en te roepen, dan ben je een geleider kwantumvisies vanuit het kwantumveld om mensen massaal daarin te laten geloven. En ik zeg het nog een keer, dat script is er. Alle scripten zijn er. Er zijn miljarden, oorzaak en gevolg scripten. Het gaat om welke openen wij... Welke kiezen wij? Waar gaan we voor? De propagandaoorlog is erop gericht om zo'n 95% van alle scripten die er liggen, de oorzaak en gevolg om die dicht te houden, zodat we die niet kunnen bewandelen. Nou, dat is toch een heel erg belangrijk punt om daar eens met elkaar te kijken. Ja, ja en dan ook het onderscheid te maken tussen uh, kijken naar doemscenario's die uh, vanuit spiritualiteit komen, en kijken naar de realiteit, uh, van wat is nu gewoon echt... Ja. en uh, wat je ook een doemscenario zou kunnen benoemen als je daar echt naar kijkt mm -hmm. ja, dus die twee moeten natuurlijk wel heel goed uit elkaar gehouden worden want ja. daar is, daar kan flink wat verwarring over zijn ja. natuurlijk er is geen doemscenario wat uitsluitend uh, de eindstreep zal zijn van de mensheid maar er is ook niet een scenario waarin alle mensen opstijgen in een collectief bewustzijn naar een vierde, vijfde of zesde dimensie of hoger zo hoog als je zelf wilt het is ook meer een event wat ook weer buiten jezelf plaatsvindt. Dus dat is eigenlijk al een indicator dat het. Eh, als, wat er al nou naar buiten jezelf plaatsvindt, is het per definitie al niet. Exact, zo zou je dat kunnen zeggen. En we moeten ook heel goed beseffen dat er nog zoveel onbesproken is, dat we ook eh, moeten vooral spreken echt over onszelf. Mm -hmm. Het gaat om hoe ik de werkelijkheid ervaar. En als ik deze werkelijkheid ervaar als een bewustzijnswezen uit een andere werkelijkheid, die zich hier dus op dit moment deze ervaring euh, nou ja, zich bewust is daarvan, dan gaat het dus ook om hoe ik op dit moment mijzelf in deze werkelijkheid neerzet. Mm -hmm. Daar gaat het eigenlijk om. En dat kan wel ter positieve als negatieve worden uitgelegd, maar er zijn zoveel scenario's en zoveel scripten, en die zijn door de perceptie, door de verblinding en de propaganda die worden gevoerd, ook door de goede, mooie, spirituele modellen en bewustzijnsgroepen, worden de mensen eigenlijk gewoon in een bandbreedte gehouden van 5% van de totale scenario's van scripten, oorzaak-gevolgwetgeving, die zich kunnen ontvouwen. Dat is waar buitenaardse, andere dimensionale beschavingen, bezoekers uit andere werkelijkheden, naar kijken, observeren van, hebben de mensen in de gaten... Dat ze door geleid te worden in hun gedachten en in hun gevoel, uh -huh. eigenlijk gewoon binnen die sporen blijven van datgene wat andere krachten willen waar de mens doorheen wandelt. Ja. Kijk, en daarom worden mensen zoals jij en ik en jullie thuis ook ongelooflijk uh, tegengewerkt. Want ja. elk gesproken woord en de rust wat erachter zit, ja, brengt ook beweging. Ik Misschien uh... een knipperend lampje, maar ik weet niet of dat zo hoort. Ja... Uh, yeah. Daar ga ik even naar kijken. Leuk he, een knipperend lampje dus een alternatieve werkelijkheid kunnen innamen. Want ik dit heb gezegd, gaan we dus nu naar dat lampje krijgen. En zo werkt het. Nou hartstikke mooi Arjan. Ja. Andere batterij aangekoppeld. Yes. Zit zitten dus nu weer in een andere alternatieve werkelijkheid. Maar zo werkt het hè? dus dit is eigenlijk een soort grapje, maar ook heel serieus. Door gewoon iets te zeggen, veranderen er dingen. En daar moeten we um, goed over nadenken, van wat, wat, dat andere mensen tegen ons iets zeggen en vervolgens verandert onze werkelijkheid daardoor. Tenzij je dat dus met je bewustzijn parkeert en, en heel goed datgene wat je aan het doen bent vasthoudt en uitwerkt. Ja, je hebt wel eens, uh, ik denk dat het al wel anderhalf, twee jaar geleden was, dat je een onderzoek aanhaalde van uh, dat wetenschappers, het was gelukt om het bewustzijn van mieren, collectief te beïnvloeden ja. en uh, dat het op het moment dat dat kan ook niet zo heel lastig voor te stellen is dat dat ook bij mensen zou kunnen gebeuren en jij zei ook van nou feitelijk is dat al gebeurd ja. en, um, en dus dat betekent dat je in gedachten en gevoel compleet gestuurd wordt eigenlijk uh,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 Je kunt die vraag stellen, maar dat weet je niet. Het enige is dat op het moment dat je met je bewustzijn bezig gaat, is het zo dat je door die vraag je bewust te zijn, dat die vraag er dus gewoon mag zijn, in elk moment van, hmm, en dus even uitgebeeld van, hmm, is dit nou werkelijk kloppend wat ik denk, wat ik voel? Hé, hey, dit is een vraag die doe ik vanuit mijn persoonlijkheid. Even weg die persoon dieper naar binnen toe. Oh, wacht even, dit is een vraag die komt vanuit de spirituele overtuiging. <laughs> weg, helemaal naar binnen in de stilte. Terug. In het moment van stilte, waar geen tijd is, waar alleen maar stilte is, hoe moeilijk dat ook kan zijn. En als je dat op een andere manier doet en niet met stilte, dan is dat helemaal oké, okay, want het is alleen maar een voorbeeld. Maar in het moment dat je er met aandacht naartoe reist, dat dat scenario daar kan zijn dat jij niet zelf denkt... Op dat moment dat je er heel zuiver en glashelder naar kijkt, komt er een innerlijke kracht tot leven. En die zorgt ervoor dat het bewustzijn wat je erin brengt, de mogelijke verstoringen elimineert of eigenlijk ontstoort. En daarom is het bewustzijn mogelijk dat je alles wat je denkt, als je daar niet met bewustzijn naartoe reist, dat dat een gedachte is wat geregeerd wordt door jou heen. Het bewustzijn daarvan is de sleutel. De sleutel is innerlijk bewustzijn. En is dan een, uh, ik kan me voorstellen dat het een, een ding is om af te stemmen dan te voelen is of je ergens belangeloos in staat, of dat er nog angst opkomt op het moment dat je links of rechts gaat. Natuurlijk. Of dat een, een soort lakmoestest is, of je ja. daadwerkelijk, uh, ja. Ja, ik, je hebt ooit eens een keer gezegd van, uh, en dat op het moment dat je die matrix uit wil, dat je dat een keer moest doen uh, om in een, uh, schip uh, te geraken mm -hmm. waar je toen was in, in Frankrijk en dat dan op al je emotionele referentiepunten maximaal wordt gedrukt mm -hmm. en dat je dan Chantage. die bereidheid moet hebben om daar volledig uh, vol in te staan en dan ook helemaal in jezelf die angsten aangaan, belangeloos. Mm -hmm. In het besef dat niets je kan raken. Mm -hmm. En dus waar emotionele referentiepunten zitten waar aangehaakt kan worden, dat juist daar maximaal op gedrukt gaat worden. En dat op het moment dat je nou ja, dat belangeloos door je heen kunt laten gaan, dat dat. Vrijheid is. Ja, dus nou sla je de spijker helemaal op zijn kop. Want ik heb het dan veel over religie, spirituele aannamemodellen en wat je dan wilt aanhangen. Maar dit zit veel dieper geworteld. Want een mens is niet alleen afhankelijk daarvan, maar is ook afhankelijk van familie waar zij van houdt. Ja. Van kinderen waar je van houdt. Ja. Van je kat, van je hond waar je van houdt. Van je diepste en grootste vriend die aan de andere kant van de wereld is waar je van houdt. Op het moment dat we echt zuiver en eerlijk zijn en we moeten dat gewoon durven benoemen, dan is ieder mens op een bepaalde manier chantabel. Mm -hmm. Zij kan gemanipuleerd worden in het diepste van haar liefde. En dat is wat we moeten doen, kijken hoe vrij ben ik. Want als jij gelooft dat een andere kracht de macht over jou kan hebben... om jouw keuzes te laten maken, om iets te behouden wat je lief is... Als je het idee hebt dat die andere kracht de macht heeft over jou, mm -hmm. dan zit je per definitie in het resonantieveld wat regeert over jou, wat de schaakstukken zijn van een andere intelligentie wat jou in de zak heeft. En dan denk jij dat je vrij leeft. Als we het hebben over de wederopstanding van de mens binnenin, is dat zij uit de chantage stapt. En het gaat zo diep, dat is immens. En de perceptie is als je dat, doet, ja, dat je eigenlijk gewoon asociaal bent. Dat hangt... Ten opzichte van je geliefde of... dat hangt er van af hoe je daarmee omgaat. Ja, nee, dat snap ik. Ja. Maar dat is, dat is hè, de, de groepsdruk van het heersende paradigma hier. Natuurlijk. Dat, je... dat denk je. Ja. Daar heb ik natuurlijk ook mee te maken. Ik reageer veelal niet op de manier zoals mensen willen dat ik reageer naar hen toe. Mm -hmm. En daar heb ik hele expliciete redenen voor om dat niet te doen. Omdat er een spel wordt gespeeld tussen jou en de ander. Waarbij de zuiverheid... Het belangrijkste is om overeind te houden. Dus niet negatief te gaan denken over de ander. Niet de ander gaan veroordelen. Wat er gebeurt is dat dat spel wordt gespeeld. Dus je moet altijd in de vriendelijkheid, in de zuiverheid blijven. En begrijpen dat de ander mogelijk handelt vanuit een soort masker van de persoonlijkheid. En als wij dat kunnen vasthouden in onszelf. Dat we zuiver oprecht zijn. Ook als dat voor een ander niet te begrijpen is. Dan kunnen wij dingen doen... Die dan niet worden uitgelegd als asociaal. Of wat ben je nou voor een, een, een hork. Mm -hmm. Maar dan kun je in ieder geval zien van dat je iets doet wat misschien wel onbegrijpelijk is voor een ander. Maar wat wel ergens. bewaking is, wel van dat er geen ruzie of oorlog uit ontstaat. Een soort innerlijke vrijheid boven alles. Maar ook een innerlijke. Ja, pietijd moet je het zo noemen? Ja, anders, als... zo kun je dat al zien, ja. ja. Als je goed begrijpt en goed gaat inzien... dat als jij dus die kracht van binnen in jezelf... Uh, gaat erkennen en weer terug gaat laten ontstaan... als je begrijpt dat die kracht zoveel invloed heeft... en eigenlijk alle invloed heeft op alles wat je buiten jezelf ziet... omdat het zich in jouzelf nestelt... ook die goede, krachtige creatiekracht... ...dan zul je ook begrijpen dat alles buiten jezelf, wat ook met eerbied en warmte en respect wordt behandeld... ...dat het eigenlijk dezelfde godskracht is als in jezelf. Dus je kunt soms hele moeilijke beslissingen moeten nemen in dit leven... ...om iets te bewaken in jezelf wat pijnlijk is voor de ander... ...maar toch daar op een hele respectvolle manier mee omgaan. En niet vanuit je persoonlijkheid, hè. En dat is allemaal niet zo eenvoudig om het allemaal eventjes zomaar neer te zetten... ...maar dat is waar de training over gaat. Dat is waar de bezoekers uit andere werkelijkheden die ons kennen ons in observeren of het, is, of het ons lukt um, en op welke wijze wij dat doen om uit te stijgen boven de vervuilingen die door ons heen lopen. En het is zo, zo bijzonder dat veel mensen denken dat argons parasieten zijn die op ons parasiteren ons levensenergie weghalen. Dat is helemaal niet zo. Dit hele informatieveld dat we hier op dit moment uh, al zodanig ervaren bestaat uit heel veel verschillende intellectuele informatievelden en een heel groot het um, reactieveld daarin is argontisch. Dat zijn, dat zijn eigenlijk um, parasitaire lichtinformatievelden. En als zodanig kun je deze werkelijkheid zien als een bewustzijn die het element volg, door jouw perceptie geleidigd zijn vanuit het argon-cyborg bewustzijn. Of dat het een, een reactieveld is uit het godsbewustzijn. Het is maar net of je jezelf erin herkent. Daarom moeten de mensen zichzelf bewust durven worden dat ze de goden zijn. Dus allemaal geïnstalleerd zijn in jouw eigen cyberbiologisch lichaam. Het is een besmetting, Arjan. Het is een hele grote besmetting gaan. En die grote besmetting, die ook letterlijk op galactisch level zo wordt genoemd, zolang de mensen in het bewustzijn op de aarde zichzelf niet kunnen ontdoen van die besmetting, die kracht die in zichzelf huist, waardoor zij niet God representeert in zichzelf, maar eigenlijk onder controle staat van de cyborg -macht die zich als God laat zien, zolang de mens daarin verkeert, is zij onbereikbaar en zullen andere beschavingen, andere bezoekers ook geen contact met ons leggen. En er zijn zoveel mensen die zeggen, ja, maar ik ben klaar voor buitenaards contact. Een paar jaar geleden heb ik dat een keer in een uitzending gezegd, bij Crowdpower, dat ik zei van, maar de mensheid is nog helemaal niet klaar voor contact met andere bezoekers uit andere werelden. Dat als iemand die zei, nou, daar ben ik helemaal niet met Martijn eens, Pff, ik ben er hartstikke klaar voor. Nou, ik ben er klaar mee. <laughs> maar zonder gekheid. Dat is echt zo. De vraag, wij denken zoveel. Wij denken dat wij ergens klaar voor zijn. Waar wij ons voor klaar aan stomen zijn, is gewoon om mens te worden. Wat mens zijn oorspronkelijk is. Wat mens zijn echt is. Mens zijn is niet oorlog voeren. Mens zijn is niet...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 ook door mij wordt neergezet en ook wordt gedeeld. En dat is de boodschap die je die zelf ook, uh, ja, ook in jezelf draagt. En daar hebben we andere um, beschavingen op dit moment niet bij nodig. We hebben het werk zelf te doen. We kunnen ons wel laten inspireren door uh, krachtige gevoelens, boodschappen en innerlijke wijsheden. Maar we moeten ons er niet door laten leiden. We nemen het mee, we doorvoelen het en we laten het weer gaan. Wij doen het zelf. Mag ik je ter afsluiting nog vragen wat je uh, op je agenda hebt staan de komende paar maanden? Um, nou, dat heb ik eigenlijk heel weinig op staan. Uh, om allerlei redenen, want ik ben met heel veel uh, creaties ook bezig. Um, mijn, um, mijn talent en mijn um, kracht is altijd geweest dat ik niet in georchestreerde programma's wil verkeren. Omdat daarmee ook dingen worden bestuurd. Dat is... Uh, ook een van de redenen waarom ik op dit moment weinig tot niets in mijn agenda heb staan. Maar ik ben wel elke dag, elke dag met van alles en met mensen bezig. Daarnaast ben ik ook stapels informatie aan het uitschrijven, het uitwerken, het bij elkaar aan het brengen. Ik heb net een verhuizing achter de rug met mijn gezin. Dat betekent dat ik ook daar nog heel veel uh, nawerk in heb. Dus, um, maar vooral gaat het om het voorbereiden um, om zaken te benoemen. Die voor uh, in veel gevallen echt uh, zeer als welkom zullen worden ervaren. Maar ook uh, zullen de bepaalde, nou ik ga het woord maar wel gebruiken, bepaalde dingen besproken worden waardoor situaties worden ontmaskerd. Want er is hier wel iets gaande op deze aarde. En dat geldt voor hier in Nederland ook. Als we spreken over de spirituele orde binnen Nederland, hoe liefdevol deze ook in elkaar zit, dan is er een gigantisch embargo over dit onderwerp. He, er wordt veel over mij gezegd in de spirituele werelden, wat ik van kinds af aan weet dat het gezegd zal worden, um, maar het gaat niet over Martijn. Het gaat over het embargo in wat er in ons aanwezig is. Er is een embargo en dat moet gewoon besproken worden. En dat betekent ontmaskeren van situaties, bespreekbaar maken. Maar dat wel vooral altijd doen vanuit zuiverheid oprechtheid. Want als jij ziet dat een ander in een soort droomstaat verkeert, waarin hij of zij een werkelijkheid ervaart die voor hem of haar heel prettig is... en werkelijk eruit ziet, werkelijk eruit ziet dan ga je de ander niet in één keer zo midden in die droom wakker maken... en zeggen van, joh, die droom doet het toch helemaal niet toe, dit is de echte werkelijkheid, word wakker. Dat is niet hoe het gaat. Je eert de ander en in vol respect laat je de ander in die werkelijkheid verkeren. En dat geldt voor andersom ook, dat mensen dus dat ook naar mij toe doen. Maar het betekent niet dat je de ander maar moet door laten dromen. Want als je echt van elkaar houdt, dan ga je zelfs die moeilijke keuze, die ga je aan. En dat is waar ik nu mee bezig ben, om uh, um, samen met alle mensen een enorme beweging van uh, echt ontwaken, bewust worden... Voorbij alles wat we willen framen in liefde met een bepaalde reden, met een karmische uh, uh, achtergrond, dat we dat gewoon doorbreken. Dat we de karmische energievelden die in ons ligt geprogrammeerd afleggen en dat we terugkeren tot wat werkelijk aan scenario's nog nooit besproken is. Nog nooit. En daar ben ik mee bezig. Dus ik heb eigenlijk niet zoveel op mijn agenda staan omdat ik totaal niet weet hoe ze dat gaat ontvouwen. En daar ben ik ontzettend blij mee. Ja, nou, ik ben ja. ook heel blij dat wij toch wel uh, een aantal uh, uh, data in de agenda hebben geprikt. Om uh, mogelijk weer uh, samen programma's te, uh, te nou, gaan maken. Om in dialoog te zijn, in contact te zijn met, met jullie thuis. Ook al ben ik op die camera even iets verder weg, zie ik, want dan komt dat de batterij verwisseld is. Maar oh. ik. Uh, ja. ja, dat is helemaal niet erg. Um, ik zie dat zo als de, de nieuwe samenkomsten met elkaar op, op camera. Waarin we, ja, zoals het er ook nu naar uitziet, in ieder geval ook veel op locaties zullen zijn. Dus we met elkaar, hè, dus ook jij thuis, met elkaar op reis gaan naar, naar bepaalde plekken die er echt toe doen. Eh, hoewel ze dat natuurlijk ergens in onszelf afspeelt, ook goed is om, om gezamenlijk met elkaar daar dan ook te kunnen zijn. Um, ja, er gaan gewoon mooie dingen gebeuren. Er gaan gewoon mooie, hele mooie dingen gebeuren. En ik vraag iedereen om het hart te mobiliseren. En dan het hart met een T. Uh, te mobiliseren en steeds weer opnieuw bij te pakken. Wat er ook gebeurd is, wat je ook gedacht hebt, wat je ook hebt gevoeld. Uh, welke situatie ook verkeerd. Of dat nou ontzettend vervelend, moeilijk en echt afschuwelijk is. Of dat je in een enorme, positieve uh, vibe zit. Waardoor je zegt, nou, hier hoef ik helemaal niet mee bezig te zijn. Ik vraag je om jezelf te mobiliseren. En niet om je aan te sluiten bij mij of Arjan, want dat bestaat niet. Maar om elkaar te ontmoeten in de kracht, vanuit de kracht. En laten we daar met elkaar ten diepste mee bezig gaan. Ik uh, heb genoten van deze ontmoeting. Ik ook. Ik uh, kijk uit naar nog veel meer. Dus uh, jullie bedankt voor het kijken. En heel graag tot de volgende keer. Tot ziens.